Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel en dat pensioenstelsel, dat nieuwe stelsel, dat heeft gevolgen voor alle werkgevers in Nederland die pensioen wil bouwen voor hun werknemers. Wat precies die gevolgen zijn, dat is afhankelijk van de regeling die je als werkgever hebt. En in de komende minuten gaan we met het pensioenteam van Pels Rijken uitleggen wat de veranderingen inhouden. Een belangrijke wijziging in het nieuwe pensioenstelsel is dat de zogenoemde uitkeringsovereenkomst komt te vervallen. U mag dus niet meer aan uw werknemer toezeggen dat hij een bepaalde uitkering bij pensioen krijgt. Wat overblijft zijn premieregelingen. En dat betekent dat u als werkgever enkel kunt toezeggen dat u iedere maand een bepaalde pensioenpremie betaalt. Een andere belangrijke wijziging in het nieuwe pensioenstelsel is dat de pensioenpremie onafhankelijk wordt. En dat betekent dat u voor iedere werknemer eenzelfde pensioenpremie, dat betekent eenzelfde premiepercentage, moet afdragen dat betekent ook dat voor jongeren meer pensioen zal worden opgebouwd met die premie dan ouderen, omdat dezelfde premie voor die jongeren langer kan renderen. Het nieuwe pensioenstelsel heeft gevolgen voor bestaande pensioenregelingen. Die moeten in vrijwel alle gevallen worden aangepast. Daarnaast is het de bedoeling dat pensioen dat nu wordt opgebouwd, straks wordt overgezet naar de nieuwe pensioensystematiek. Dat wordt ook wel invaren genoemd. Daar waar aanpassingen in de pensioenregeling en of het invaren leidt tot lagere pensioenaanspraken, moeten de betrokkenen daarvoor worden gecompenseerd. En dat moet op een adequate en kostenneutrale manier gebeuren. Om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel soepel te laten verlopen, wordt voorzien in een aantal overgangsmaatregelen. Zo kan men ervoor kiezen om het huidige opgebouwde pensioen niet in te varen, als dit voor de betrokkenen leidt tot onevenredig nadelige gevolgen. Daarnaast komt er de mogelijkheid om voor bestaande premieregelingen de progressieve premiesystematiek, dus een leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw, te blijven handhaven. De acties die u als werkgever moet ondernemen zijn afhankelijk van het niveau waarop de pensioenafspraken zijn gemaakt. Bent u als werkgever verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, pensioenfonds, in dat geval zijn de sociale partners aan zet. Op het moment dat de pensioenregeling is vastgelegd in een cao of in een ondernemingscao, dan zult u in overleg moeten treden met de vakbonden. Op het moment dat u met de individuele werknemers pensioenafspraken heeft gemaakt, dan zult u ook met de individuele werknemers in gesprek moeten treden om de pensioenafspraken te wijzigen. In dit laatste geval is het belangrijk om te weten dat ook de ondernemingsraad een belangrijke rol heeft. Zo heeft de ondernemingsraad in dat geval een instemmingsrecht. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is al begonnen. De eerste wetteksten zijn al in concept gepubliceerd. De planning is erop gericht dat deze wetgeving uiterlijk per 1 januari 2023 in werking treedt. Vanaf dat moment begint de feitelijke transitieperiode die loopt tot 1 januari 2026 met uitloop naar 1 januari 2027. De afspraken over de nieuwe pensioenregeling en de overgangsmaatregelen moeten echter al binnen twee jaar na inwerking van de wetgeving zijn gemaakt. Dit lijkt misschien nog ver weg. Echter gelet op alle stappen die moeten worden gezet, adviseren wij u hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag te gaan. Het niet tijdig wijzigen van de pensioenregeling kan grote financiële gevolgen hebben voor u als werkgever. Als werkgever kunt u nu al stappen zetten ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. Het begint bij een inventarisatie van de pensioenregelingen binnen uw organisatie. En aan de hand daarvan kunt u een plan van aanpak opstellen. Daarbij kunt u nadenken over de vraag met wie u straks afspraken moet maken over wijzigingen van uw pensioenregeling. Zijn dat de vakbonden, de ondernemingsraad of individuele werknemers? Daarnaast zult u ook met uw pensioenuitvoerder om tafel moeten. Daarnaast is het bij een plan van aanpak belangrijk om na te denken over het tijdspad. Wanneer moet u welke afspraken hebben gemaakt, zodat u tijdig voorbereid bent op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Tot zover de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe pensioenstelsel op een rij. Wij zijn graag bereid om met u in gesprek te gaan over wat dit voor uw organisatie betekent en welke acties u nu al kunt ondernemen.